Welkom bij DAF! Ik ben Dario, ik ben CNC-operator bij DAF. Ik ben Mees, ik werk via bij DAF op de op instruimte als operator in de motorenfabriek. Ik ben Neni. ik ben logistiek medewerker bij DAF. Hi, mijn naam is Serrat, ik ben eindinspecteur bij DAF. Als CNC-operator bedien ik de machines. en uh, ...voer ik ook kwaliteitscontroles uit op motorblokken van een vrachtwagen. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat we hier te maken hebben met honderden verschillende gereedschappen. Die herstellen wij, die maken wij scherp, stellen wij in en sturen we terug naar productie, zodat we weer de machine heen kunnen. Mijn dagelijkse werkzaamheden, ik begin met de remmetest, daarna doe ik de vermogentest... ...daarna controleer ik de onderkant van de auto en uiteindelijk okay. doe ik de lakcontrole. Dan weeg ik ze en dan zet ik ze klaar voor de volgende aflevering. Ja, mijn dag die begint gewoon op het moment dat ik binnenkom, dan pak ik een bak koffie, dan pak ik de groep bij elkaar, dan doen we de ploegoverdracht. En als er eventueel bijzonderheden zijn en storingen, spreken we die daar en dan kunnen we daar ook uiteindelijk actie op ondernemen. Eigenlijk het leukste is hier, het zijn eigenlijk de mensen die hier werken. De sfeer is ontzettend leuk, we werken in een team van ongeveer 10 man. Iedereen kent elkaar ook hier. Nieuwe mensen die hier komen die worden ook heel warm verwelkomd. We werken op een relatief kleine afdeling waar we ook veel contact met elkaar hebben. Ja, we hebben heel erg leuke collega's van verschillende achtergronden en verschillende culturen. We maken altijd wel een grapje en we kunnen ook veel van elkaar leren. Mijn collega's helpt mij supergoed. Als eiseninspecteur is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook voor detail hebt en dat je nauwkeurig werkt. Maar natuurlijk ook gezellig bent. Het is belangrijk dat je goed met je handen kan werken. Je moet fijn mechanisch werk doen. Je moet schoon te werk gaan en heel nauwkeurig. Op het moment dat ik bezig ben met een blok controleren op de kwaliteit, dan moet ik ook de machine in de gaten houden of er eventuele storingen zijn. En of er een tool gewisseld moet worden. Ik heb geen specifieke opleiding gevolgd. Maar als je die nodig hebt, dan zorgt DAF ervoor dat je die krijgt. Als je echt wil, kan je hier bij DAF alles bereiken. Ik ben hier bij DAF begonnen met niet of nauwelijks technische achtergrond. Gewoon als uh, wisselaar van de gereedschappen. In de tussentijd heb ik ontzettend veel machines geleerd om met machines te werken. En zo ben ik afgelopen week ook meegeweest naar Duitsland voor het vervangen van de machine hier achter mij. Nou, ik ben doorgegroeid tot assistent teamleider. Uh, dat heb ik eigenlijk gedaan door te laten zien dat ik uh, ook uh, best wel verantwoordelijkheid draag. Het werken via randstappen bevalt me goed, er is goed persoonlijk contact je zit ook op het terrein, dus als ik vragen heb, kan ik altijd binnenkomen lopen. Het is erg leuk om bij DAF te werken en als een team werken we aan één een, een mooi product. Uh, op het moment dat wij een vrachtwagen op de straat zien rijden, dan uh, zijn wij daar ook onderdeel van geweest en dat is hartstikke leuk om te zien. Word jij onze nieuwe collega?